Mijn uh, favoriete boek is The Secret van uh, Rhonda Byrne. Uh, dat boek heeft heel veel voor mij betekend. Life-changing momenten uh, verzorgd voor mij. Uh, door de dingen die erin staan, Het, uh, mijn mentaal, uh, moet ik maar zo te zeggen, geopend voor heel veel andere factoren die eigenlijk uh, een positieve invloed hebben op mijn uh, denkwijze, handelswijze. The Secret heeft heel concreet invloed gehad op mijn leven eigenlijk. Um, voornamelijk met het ondernemen, uh, maar ook hoe, hoe begin je de dag. Uh, hoe zet je je tegenslagen om in positiviteit? Hoe hou je de motivatie uh, vast om, om je doelen te bereiken? Maar ook wat voor invloed een negatieve gedachte kan hebben op je dag. Het um, is een aanrader voor heel veel mensen vanuit mij, ook heel veel jongeren. Um, omdat we als jongeren zijnde soms wel eens tegenslagen... Uh, op ons pad kunnen tegenkomen en ik denk dat het als je een boek als The Secret leest je heel, mentaal veel sterker in het leven staat en daarom is het mijn favoriete boek.